nog een nieuwe topfeature in indesign cc heeft te maken met text wrap of tekstomloop. daar maken wij al zeer veel jaren gebruik van en ze hebben daar nu een kleine upgrade aan doorgevoerd ik ga eventjes in een cc library duiken en bij het menu hier zou ik toch wel een mooie foto van voeding willen bijplaatsen of van een van de gerechten dus ik sleep hier een gerechtje uit en dan gaan we dat vervolgens plaatsen. Ik ga even kijken naar de layers. En dat mag onderaan liggen. Maar natuurlijk moet hier een wrap op uitgevoerd worden, want die tekst mag er uiteraard niet zomaar doorlopen. Dus hier bovenaan heb je de icoontjes voor text wrap die je kan inschakelen, maar ik wil meer opties, dus ik ga de option key of de alt-toetsing gedrukt houden terwijl ik op het icoontje klik en dat geeft mij het text wrap paneel. Nu dan ga ik vervolgens kiezen voor wrap around object. Ik ving die aan en dan krijgen we onze klassieke opties te zien uh, die staat nu op wrap around bij contour options op same as clipping maar als ik die menu open doe dan zien we daar onderaan een gloednieuwe functie Select Subject. En die wordt dus eigenlijk gedreven of ondersteund door Adobe Sensei, de Artificial Intelligence. Klikken we daarop, dan gaat InDesign of Adobe het beeld zelf gaan analyseren en bepalen wat het onderwerp is. Dus het maakt niet uit of dat dan een wagen, een bord in dit geval, of een kommetje met wat eten, of personen zijn. Select Subject, die werkt vrij goed. Dat hebben we al gezien in foto's. Photoshop. En eigenlijk gaat die dan een contour daarvoor gaan creëren. Ik ga nog eventjes uh, dit een beetje opdrijven en done. Dus, nieuw in InDesign CC 2020, dat is de tekstwrap Wrap met de Select Subject Feature.